Hi, ik ben Marieke van Dam. In de workshop die ik geef gaan we aan de slag met de speelregels. Speelregels zijn kleine opdrachtjes die de routines en ongeschreven regels van het dagelijks leven even opschudden. We stappen even uit de stramine van hoe het hoort en hoe we het nou eenmaal altijd doen en je ontdekt hoe daardoor veel beweging kan komen. Het is een speelse workshop waarin je met een frisse blik naar de wereld om je heen gaat kijken en actief nieuwe dingen uit gaat proberen. Je leert ook hoe je de principes achter de speelregels in kan zetten in je eigen leven en werk. Zie ik je dan? <laughs> Leuk.